Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over colitis ulcerosa, een ziekte die behoort tot de Inflammatory Bowel Diseases, IBD, samen met de ziekte van Crohn. Ondanks dat deze aandoeningen veel overeenkomsten hebben, zijn het wel echt andere aandoeningen met ook een andere behandeling. Colitis ulcerosa betekent letterlijk een ontstoken dikke darm met zweren. een vrij goede samenvatting van wat deze ziekte is. Het komt dus vooral voor in de dikke darm, om precies te zijn vanaf het einde van ons maagdarmstelsel. het rectum, en dan verder naar binnen. Hierbij wordt de mucosa aangedaan, terwijl het bij de ziekte van Crohn door de hele dikte van de darm gaat. Een ander verschil met de ziekte van Crohn is dat het aangedane deel bij colitis ulcerosa uit één deel bestaat, terwijl de ziekte van Crohn juist losse plekken verspreid over het maagdarmstelsel geeft, de skip lesions. Colitis ulcerosa kan op elke leeftijd ontstaan maar we zien het het meest tussen de 15 en de 25. De precieze oorzaak is onbekend, waarschijnlijk is het een verzameling van verschillende factoren, zoals genetische aanleg en lichamelijke factoren die leiden tot een auto-immuunreactie waarbij de T-cellen de darmcellen gaan aanvallen, waarbij de ulcera ontstaan. Meer hierover leer je in de video over de ziekte van Crohn. De symptomen die patiënten hebben zijn diarree, met daarbij vaak ook bloed en slijm. Vanwege de wonden is er natuurlijk een grote kans op bloedbijmenging en omdat de dikke darm zijn functie niet meer goed kan uitvoeren, namelijk water opnemen, blijft er meer water in de ontlasting zitten, te zien als diarree. Door de ontsteking van het rectum moet je dan ook heel vaak naar de wc, waarbij er dan vaak maar hele kleine beetjes diarree komen. Verder kan er heel veel buikpijn bij zitten, met name linksonder in de buik, incontinentie en pijn bij de ontlasting. Dit heeft natuurlijk zo zijn effecten op de rest van het lichaam. Dus je ziet vaak ook afvallen, moeheid en soms ook koorts. Verder kan je een anemie, oftewel een bloedarmoede, ontwikkelen door het verlies van het bloed. Soms zie je ook dat de ziekte buiten het maagdarmstelsel voorkomt, waaronder artritis, oftewel een gewrichtsontsteking, oogontstekingen, huidafwijkingen en lever- en galwegafwijkingen. Er zijn perioden van remissie, die weken tot jaren kunnen duren, waarbij de patiënt geen of weinig klachten heeft van de ziekte. Complicaties kunnen zijn toxisch megacolon, waarbij de dikke darm enorm opzet omdat de spierspanning wegvalt. Dit kan dodelijk zijn door elektrolytstoornissen en door een perforatie, oftewel een gat in de darm. En op langere termijn is een complicatie het vernauwen van de darm en het ontstaan van darmkanker vanaf 8 jaar nadat de ziekte is ontstaan. De behandeling kan verschillen afhankelijk van de ernst van de ziekte. De eerste stap is een aminosalicylaat, zoals mesalazine, bijvoorbeeld pentasa, die plaatselijk de ontsteking remt. Als dat onvoldoende helpt, dan stoppen we over op steroïden, zoals budazonide of prednison, of azathioprine of cyclosporine. Deze middelen remmen de ontsteking sterker, maar hebben ook meer bijwerkingen. En dan hebben we nog de biologicals, zoals infliximab en adalimumab. Ook is een colectomie een strategie, de dikke darm weghalen. Hierdoor is natuurlijk het belangrijkste punt van de ziekte weggehaald. Het nadeel is wel dat je de rest van je leven zonder dikke darm zit. Download nu ook de actieve samenvatting en vul hem in. Zo onthoud je de stof nog beter. Klik op de link in de omschrijving of meld je aan voor de Juf Daniela Academie en download hem daar en maak meteen ook de oefenvragen over deze video. Bedankt voor het kijken!